Leuk dat je kijkt of luistert naar CVD TV, het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers. Um, mijn gast praat zelf heel graag over uh, cultuur, creativiteit, advertising, uh, inclusie en social media. En aangezien we daar als ondernemer volgens mij allemaal wel mee te maken hebben, gaan we snel aan de slag. Nu op CVD TV, een van de founders van reclamebureau Hammerfest, Baba Touré. Baba, vaart welkom. Dank je wel. Jij bent gestart met een partner, hè? niet alleen hè? Ja, nee, ik ben uh, samen met Guy Lokhoff gestart. Is het een uh, goed idee om in de middelbare schoolmaat een bureau te starten? Heel goed idee. Ja? Maar je moet wel, uh, uh, het is gewoon een relatie. Dus ja, je, je moet daar ook aan werken. Heb je al daar van tevoren besproken dat, dat er een risico, want je bent vrienden ja. en dan begin je een bedrijf ja. en de ervaring leert dat heel veel mensen. ja ah, tof gaan we doen en zo. Hebben jullie het ook zo gedaan of zijn jullie echt ja, gaan zitten nee, Het was tof gaan we doen. Ja. Uh, we zijn tijdens onze studie zijn wel een beetje begonnen, dus toen hebben we een beetje mogen geoefend En na ons studie hebben we gezegd van oké, okay, we gaan met Hammerfest uh, starten. Uh, maar toen was het gewoon van hup, let's go, we gaan ja. het doen ja. en we gaan een uh, reclamebureau bouwen. En uiteindelijk hebben we daar wel along the way heel veel van geleerd. Van hé, hey, hoe kun je goed samenwerken en hoe kun je ook zorgen dat je vriendschap en je werkbalans goed is. Want uh, dat is in het begin wel even zoeken. Heeft hij als onder druk gestaan dan? Ja, zeker. En waar, waar lag dat dan aan? Nou ja. Uh, wat ik net zei, van je, hebt, je, hebt een, je hebt een vriendschap en opeens komt daar een werkrelatie bij ja. en uh, die grenzen vervagen. Die grenzen vervagen denk ik sowieso als ondernemer, ja. uh, maar helemaal als je met je beste vriend onderneemt. En uh, dat is dan echt even zoeken, maar ook hoe ga je je werksituaties met elkaar om? Ja. Uh, hoe communiceer je met elkaar? En ja. eigenlijk, ik denk wat elke ondernemer wel leert, maar wat als je met je beste vriend uh, onderneemt, het uh, is dus super lastig, want het loopt helemaal ja, door elkaar maar heen. Maar ook super kansvol, want het ja. is echt zo van we kennen elkaar door en door. Ja. We zijn het broers, dus ja. we snappen uh, en zien alles van elkaar. Alleen uiteindelijk uh, moet je elkaar ook ja, denk ik, altijd respecteren uh, en uh, ja, samenwerken. Ja. Waarom Hammerfest? Waarom de naam Hammerfest? Het uh, is in uh, is het Noorwegen, ja. <laughs> een klein plaatsje, ja. Noord-Noorwegen. En onze metafoor is dat daar uh, ijsbrekers komen die het ijs breken voor andere schepen. En wij breken het ijs van andere merken. Dus het was, uh, toen we begonnen dachten we van hey, we hebben een uh, creatieve naam nodig die... Uh, yeah. Die, uh, hij blijft hangen. Ja, ja. Die blijft hangen. Ja. En dat is hammerfest, vinden wij ja. nog steeds. En nu is het gewoon hammerfest. Social first noemen jullie zelf. Ja. Hè? Social first. Waarom social first? Ja, we geloven heel erg dat uh, het gesprek van de dag uh, op social plaatsvindt. Uh, je wordt ermee wakker. Het is letterlijk <coughs> voor heel veel mensen het eerste wat ze doen als, uh, als ze opstaan en het laatste wat ze doen voordat ze gaan slapen. Ja. Uh, en uh, social first betekent bij ons dat we altijd beginnen bij de social kanalen. Dus dat is eigenlijk ons startpunt van denken. En vanuit daar ook andere middelen erbij, andere mediakanalen erbij uh, kunnen betrekken. Dus dat is ja. eigenlijk ook een beetje een, een echt, echt een andere benadering als wat ooit het klassieke bureau denken was: van we beginnen met een groot idee en ja. vaak een above the line gewoon dikke campagne. Ja. En dan rollen de rest van de middelen eruit. Nou ja, kijk, wat je vaak ziet is uh, uh, dat de traditionelere bureaus of traditionele benadering vaak begint bij tv dus oké okay, we beginnen met de campagne we hebben tv sport en ja. vanuit daar komen de andere middelen en wat wij doen is wij zeggen van hey die aandacht vandaag de dag zit op social wij beginnen op social en vanuit daar kunnen we kijken hoe we een campagne kunnen versterken door andere kanalen want daar geloven we ook echt in sommige uh, mensen uit het vak die zeggen dan van ja maar als je echt bijvoorbeeld een nieuw merk hebt en je wil zorgen dat het heel snel bekend wordt dan moet je gewoon rammen op tv ja. Dat, is, dat kan nog steeds een goede optie zijn. kan, maar dus het dat is, is uh, het hoeft niet, niet zakelijk zeg jij? Het hoeft niet per se, het kan wel. Uh, het hangt er vanaf ook wie je wil bereiken. Dus wij geloven heel erg in communities. Ja. En als jij een community hebt die heel erg uh, gefocust is op tv of waar tv nog... Ouderen bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld. Ja. En het zijn er wel meer als jij uh, uh, een voetbalgerelateerd product hebt... en uh, kan zorgen dat je in, de, in het reclameblok uh, tijdens Ajax Vika zit. Ja. Dan, uh, ja. Zit je goed? Ja, dan zit je goed. Ja. Kun je eens een paar accounts noemen, of klanten, of hoe noem je dat? Accounts, klanten? Ja, accounts. Ja, waar, waarvan je zegt, oh, die zijn wel typerend voor hoe wij werken? Ja, we zijn uh, Cisco voor Zalando aan de slag. En Zalando, die heeft uh, welke echte social first benadering. Nou ja, Omroep Zwart uh, heeft een social first benadering. Dus uh, daar... Is social de kern eigenlijk van waren de jullie de, daar uh, echt het een van de bureaus. Oké. Okay. Dus we hebben dat met een stuk of vier, vijf bureaus gedaan en wij waren verantwoordelijk voor het social uh, gedeelte. Succesvol, hè? Ja. Ja. Om aanbrullig te maken naar een thema. Ja. Uh, want uh, toen ik uh, je, want jullie profileren je ook heel erg als een bureau waar uh, diversiteit en inclusiviteit eigenlijk een onderdeel van DNA is, toch? Ja. Uh, dus uh, wat ik altijd zeg is, van uh, bij ons is het geen uh, agenda item, maar zit in de core van wie we zijn. Het is ook een van onze core values, alleen uh, het heeft ook gewoon mee te maken met de persoonlijke ambitie dat ja, de wereld moet wat inclusiever worden yeah. en dat geloven we ook als bedrijf. Dus het zit ook in de missie van ons bureau en uh, uh, vanuit daar dus ook wel uh, streven we naar een divers team uh, en gebruik maken van alle perspectieven die er zijn. En dan past een klant als omroep zwart natuurlijk, dat is dan bijna ja. een ideaal klant, zeg maar. Ja, dus zeker. Om daarmee, dat is een soort symbiose, die is natuurlijk perfect. Ja, dat was gewoon, dat was uh, uh, toen we daarover hoorden en uh, uh, door Aquasi en Johnny gevraagd werden, toen hoefden we daar niet, uh, hoefden beetje... we eigenlijk niet eens over na te denken. Ja. Maar je wist gewoon direct van, hey, dit, is, dit, dit sluit gewoon precies aan op de missie die wij hebben als, uh, als hammervest. Weigeren jullie ook klanten uh, vanuit die optiek? Ja, we hebben wel eens een klant geweigerd. En we zouden ook klanten kunnen weigeren als wij merken van, hey, uh, jullie zitten daar helemaal niet op te wachten en jullie willen niet het proces ingaan om een, uh, ook een inclusieve merk te worden uiteindelijk. En kijk, uiteindelijk... Voor ons is het ook gewoon een business uh, uh, benadering, want we geloven er gewoon in dat als je inclusiever bent als merk, mm -hmm. je uiteindelijk ook uh, uh, dat dat ook positief bijdraagt aan je businessdoelstellingen. Is het altijd onderdeel van jullie werk dan? Staat het altijd op de agenda, ook bij zo'n Zalando bijvoorbeeld? Ja, we kijken er wel altijd naar en het is niet zo dat alles net als Omroep Zwart is wat volledig daarop gestoeld is, ja. alleen, of grotendeels daarop gestoeld ja, is, precies. alleen uh, in al het werk dat we maken zit dit wel is is het bij ons wel een agendapunt dat we kijken van hey wat voor werk maken we en wat voor impact maakt dit uiteindelijk op de samenleving op de mensen die we zien helemaal wetende wat de kracht is van communicatie op de manier ja, hoe wij met elkaar omgaan hoe we naar onszelf kijken ja. dus als je dan eigenlijk uh, met elk stukje content die je maakt of met elke campagne die je maakt daar invloed op kan uitoefenen op een positieve manier uh, is dat natuurlijk heel mooi. En tegelijkertijd, we werken voor de Staatsloterij ook, kun je ook gewoon de staatsstad verkopen. En je ziet dat sowieso bij veel internationale uh, bedrijven. Uh, ook de grotere bedrijven, daar zit het echt op de agenda. Want die weten, die realiseren zich van hey, we moeten inclusiever worden in onze communicatie en we moeten inclusief zijn in onze communicatie willen we onze, onze mensen bereiken. Ja. En willen we ook in de toekomst relevant blijven. Stel dat ik uh, een avondje televisie kijk, zeg maar. Ja. Even de klassieke, zo'n dus kastje in de, in de kamer, weet ja. je weet je, waar je dan de hele avond naar kan kijken. Best wit, hè? Ja, nou, het verandert. Ja, toch wel? Dus, uh, ja. dus het, was, uh, het was heel wit. Uh, je ziet dat sinds 2022 daar echt een omkeer in gekomen is. Uh, het wordt diverser, uh, gelukkig maar. Mm -hmm. Je ziet wel dat het nog zoeken is, soms naar de juiste nuance. En dat zit hem heel erg vinden wij in, uh, nou ja, wie maakt het en wie werkt er aan. En je kunt uiteindelijk wel een hele gekleurde kast hebben met uh, heel veel mensen van kleur en uh, uh, daarin zeg maar alle vinkjes halen mm -hmm. als merk, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Maar als je daar, als je niemand betrekt in het maakproces, uh, die ook echt uit die communities komt, dan ga, niet de dan ga je er niet de juiste nuance vinden. Nee, maar moet je het altijd doen, even, even heel concreet. Ik, wil, uh, ik heb een product en ik wil de uh, doorsnee uh, publieke omroepkijker, uh, uh, oud. Uh, uh, ik, ik ga nu weer heel ja, erg ja, ja. uh, wit. Ja. Uh, uh, die wil ik bereiken met mijn product. Uh, dan heb ik toch commercieel gezien geen belang om uh, diversiteit toe te passen in mijn uitingen. Dan wil ik toch juist dat, dat de doelgroep zich herkent en dat het dus wit is? Nou ja, is die doelgroep volledig wit? Ja, ja is dat dat is, een daar, daar dat, zit weven ook Ja, dat is al de eerste. Ja. En Ten tweede, uh, ook daarin kun je wel diversiteit tonen. Hè. En dan zou het alsnog wel gewoon de mensen moeten kunnen aanspreken. Maar dan herkent iedereen, heel Nederland, zichzelf wel in het werk dat gemaakt wordt. Ja. Maar dat, dat... het gaat al een stuk beter hè. Dus ik moet ik wel zeggen, van, ja, je ja. ziet veel meer kleur en je merkt gewoon dat... Uh, dat de juiste nuances soms missen, ik zie wel verandering Alleen uiteindelijk is het zo dat voor mij is veranderd pas echt als je ziet dat uh, ook de makers diverser zijn. Dus je kunt uiteindelijk een hele mooie campagne maken, wat ik al zei, met een die heb je Elke ook een kleur. Echt super mooie cast en uh, echt super tof. Alleen als je dan volgens kijk wie het gemaakt hebben, uh, dan denk je van ja, hebben ze je uh, de nee, nee, de diversiteit? Achter de schermen ontbreekt dan volledig. Met het risico dat je de nuance mist, de plank mislaat, of het net niet goed doet? Ja, maar überhaupt. Je moet het, als jij een hele, uh, er is een kledingmerk die heeft een heel mooi, mooie campagne geschoten met allemaal mensen van kleur. Hm. En als niemand van kleur daaraan werkt... Ah, in de crew? Dan, ja. Dan klopt het niet. Nee. Als we met meer diverse perspectieven aan communicatie gaan werken, creëren we communicatie waar iedereen zich in terugziet. waarin iedereen zich ook herkent, wat ook een gevoel is. Uh, en wat beter aansluit op de samenleving van vandaag. En dat is ook wat ik met Hammerfest probeer te bewerkstelligen. Wat ook onze visie is op communicatie. En, en uiteindelijk is dat ook gewoon business. Natuurlijk, want het is gewoon, je bent gewoon communicatie aan het maken voor nee. adverteerders. En dat is helemaal geen probleem. Nee, dat is een commerciële bezigheid wezen. Precies. Ja, dus ja, ja. En dat is maar tegelijk je kunt dat wel op een positieve manier doen. Waarbij je wel een positieve impact maakt op de samenleving. Doe je dat, denk je, met je werk? Lukt dat? Dat lukt. Denk ik, ja. ja. Noem ik, vind het een beetje, ik vind het een beetje, ik vind dat anderen dat uh, uh, moeten beoordelen. Uiteindelijk denk ik wel dat we uh, best wel veel mooie campagnes hebben gemaakt waarbij ik hoop dat we die positieve impact hebben gemaakt. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk uh, uh, dat heeft bijgedragen aan de missie die we hebben. Werk aan de winkel voor zowel bureaus als voor merken. Uh, i, i, zijn er andere partijen die hier een belangrijke rol in moet spelen? Ik, ik denk een overheid of zo? Zeker, dat denk ik ja. ook. Dus ik denk zeker dat de overheid ook een stukje divers kan. En dat is. Zo. Er zijn wel. Nee, maar er zijn wel ook. De laatste keer nu wel mooie stappen ingezet. Als we op, kijken naar vrouwen maar. en gekleurde mensen. Ja, alleen ik denk dat daar nog ook veel stappen in te maken zijn. Mm -hmm. uh, en uh, ik denk zeker dat de overheid daarmee te maken heeft. Jij bent nu zes jaar bezig met je bureau, hè? Zeven jaar. Zeven jaar. Uh, <coughs> Hoe groot zijn jullie? We zijn nu met 32 mensen. Wat zijn je ambities? Zijn ambitie is om. Uh, nou ja, het dat is, dat is leuk dat je dat vraagt. We zijn nu... Uh, uh, ik verwacht dat we dit jaar doorgroeien naar ongeveer 40 mensen. Uh, vervolgens willen we vooral een goed bureau zijn. Dus uiteindelijk niet per se te focussen op alleen maar zo groot, zo groot, zo groot mogelijk. Ja. Uh, maar ook voornamelijk op kwaliteit. Dus dat uh, partijen ons ook weten te vinden voor nou ja, goede kwalitatieve campagnes en content. Mm -hmm die de wereld een stuk inclusiever maken en ook vooral in producten ook goed verkopen. Uh -huh. En uh, uiteindelijk hebben we ook een internationale ambitie. Omdat we heel erg geloven in de kracht van perspectief uh, binnen ons team. Uh, maar ook realiseren dat de kracht van perspectief ook belangrijk is als je meer internationaal werk gaat maken. Wat we ook wel doen, maar dat, je ook, dat het fijn is om ook uh, feeds on the ground te hebben in, uh, in andere landen. Dat ga je zelf doen of ga je dat door middel van acquisitie doen? Uh, gaan we ja, daar zijn we nu nog over. over uh, heb je land op het oog? Uh, ja, maar daar ga ik nu nog niks over <laughs> zeggen. Nee, we zitten, we zitten echt nog in de onderzoeksfase. Ja, ja. ja, ja. In de transparantie. Maar wel een zelfstandige groeistrategie uh, eigenlijk. Want je kan ook zeggen, we creëren een mooie bruid. Want het wordt aan alle kanten geconsolideerd, ook ja. in de branche. Dus je zou je ook aan kunnen sluiten bij een andere partij. Nou ja, wat, uh, daar hebben we ook goed over nagedacht. Uh, we hebben besloten om dat niet te doen. En waarom niet? Omdat we merken dat onze missie en onze visie ook op de communicatie... maar voornamelijk ook onze missie, als je onderdeel wordt van een, uh, een grotere groep... dat dat ondergesneeld gaat raken. Uh, en we geloven zo erg in wat we aan het doen zijn, mm -hmm. dat we dat heel graag willen uitbouwen. Okay. En dat zou bijvoorbeeld wel uiteindelijk kunnen uit, dat we dat uitbouwen met een, uh, uh, een financierde. Dat zou heel goed kunnen. Mm -hmm. uh, het is nu... Uh, Doe het allemaal zelfstandig en je ja. merkt wel dat als je verder groeit dat dat handig kan zijn. Ja. Alleen uh, ik denk niet dat wij heel snel onderdeel worden van een groep of de moedergroep zijn die precies dezelfde missie heeft. Die naadloos past. Ja. Tips voor um, uh, ondernemers die zitten te kijken en die zeggen joh weet je ik hoor wat je zegt. Ik vind diversiteit en inclusie, ik voel wat je zegt, ik wil het graag. Uh, maar ik ben nog steeds een veel te witte of homogene organisatie zelf. Uh, hoe kan ik daar rap stappen in ondernemen? Heb je dan tips? Ja, uh, diverse aannemen. En ik krijg heel vaak dan de reactie. Ja, maar dat, uh, we zetten dan vacature uit. en We krijgen dan daar geen uh, reacties op. Uh, vanuit een diverse uh, talentenpool. Alleen, dat geeft aan dat je nog niet op de juiste manier zoekt. Hm. En dat je echt anders moet gaan zoeken. En dat je echt anders moet gaan kijken naar je aannamebeleid en hoe je talent... Uh, Kiest. en uh, tenminste wij geloven daar zelf heel erg in dus wij geloven heel erg dat we nemen mensen aan natuurlijk ook op basis van skillsets mm -hmm. uh, maar ook op basis van achtergrond dat hoeft niet eens enkel culturele achtergrond te zijn maar dat kan over van alles dus wij geloven heel erg dat als je dat als je die perspectief hebt ga je betere communicatie maken dat je beter aanzet op de communities die je wil bereiken. T Tot slot hè uh, ja. jij bent jong nog? Zeg maar, ja. je bent super jong. Uh, stel je bent uh, een paar jaar ouder straks en je krijgt kinderen, Stel dan, ja. hè? hoe ziet de wereld er dan uit? Um, nou ja, ik hoop dat we goed voor de wereld zijn gaan zorgen en voor elkaar zijn gaan zorgen. En voor elkaar zijn gaan zorgen betekent ook de manier hoe we met elkaar omgaan. Ook goed voor de wereld, want als ja. we niet goed voor de wereld zorgen dan kunnen we straks ook niet meer voor elkaar zorgen. Ja, dan is er geen wereld meer. Nee. Nee. Uh, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Er was uh, Baba Touré van uh, Hammerfest, uh, lieve mensen. En uh, als je het uh, leuk vond, dan abonneer je op het kanaal. Want we hebben elke week twee nieuwe interviews. En als je nou op YouTube zit te kijken en je denkt, oh tof, tof, vind ik wel leuk. Blijf even hangen over een paar seconden, twee nieuwe. Heb je geluisterd naar de podcast. Dankjewel voor nu. Tot ziens. Hoi. Thank you.